Uh, ik ben Tim Woutz, ik ben een gitarist. Maarten Fivé, ik ben de drummer. Simon Fivé, uh, frontman. Manu Janssen, ik speel basgitar. Uh, wij komen optreden in, uh, in Kinky Star, voor, uh, voor jong geduld. En uh, ja, gewoon keihard onze set knallen. De bandname is uh, Orions. En hoe dat we daar zijn opgekomen oh, het komt vanuit het Latijn en betekent opklimmend. Uh, zoals de Orion, het oosten, de plek waar de zon opklimt. En dat zou ons ideaal beeld opklimmend zijn. We spelen eigenlijk rockmuziek, maar daar zitten uh, zeker ook invloeden in van, uh, van pop soms of van hardere uh, muziek. Ja. Humanity left, should I better Ons album is in, uh, in maart uitgekomen. Dat was uh, een samenvattend album van onze uh, eerste levensjaren, beginnen bij Orange. Een goede portie passie ook en idealisme, want het was niet onder tijdsdruk of met geld. Het was gewoon een uh, ja, zaal in mensen die ons in zijn zot oud museum heeft laten opnemen. En kijken we eruit gekomen uiteindelijk in een album. Het heet ook Outset, namelijk het begin van Oriens. En we gaan nu naar een soort van tweede hoofdstuk werken. We oh, slap ja, hoe and we ja, ons. Ik zei. ambitieus en uh, strekker aan de strekse vidkuif.